Op de dag dat deze video online is gekomen. Oftewel 21 juli pakken wij de slingers erbij. Want Larissa is 30 jaar geworden vandaag. Gefeliciteerd Larissa met je verjaardag. En ik hoop dat jullie dit een hele leuke video vonden. En laat zeker even weten in de reacties welke van deze duo outfits jouw favoriet is. Of misschien zijn het er wel meerdere. Geef de video in ieder geval een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doeg!